Om voor een optimale bereikbaarheid tijdens de feestdagen te zorgen... ga ik jullie nu uitleggen hoe je je belplan aan kan passen tijdens de feestdagen. Om de openingstijden toe te voegen dien je in te loggen op freedom.voice.nl. Ik log nu in met onze demo klant, altijd gelijk advocaten. De openingstijden vind je bij beheer en vervolgens bij openingstijden. Er staat al een tijdsgroep in, standaard openingstijden... van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 6. Ik voeg een nieuwe toe en die noem ik feestdagen. Als beschrijving kan deze ook feestdagen hebben. Als stap 2 kan je de tijden zelf definiëren. De eerstvolgende feestdagen zijn Pasen. Dat is uh, zondag 16 en maandag 17 april. Dat duurt de hele dag dus van 0 uur tot en met 23 uur 59. Op de maandag en op de zondag. Dus de, alleen de maandag en de zondag worden aangevinkt. Op 16 en... ...17 april. Ook Koningsdag... ...wil ik toevoegen aan mijn feestdagengroep. Hiervoor kan ik nog een extra tijdsgroep aanmaken. Koningsdag duurt ook de hele dag... ...en vindt plaats op donderdag... ...27 april. Ik selecteer de tijd... ...de dag, donderdag... En de datum 27 april. Als de tijdsgroep is toegevoegd kan je deze vervolgens toevoegen aan het belplan. Ik voeg deze toe aan het hoofdnummer van altijd gelijke advocaten. Het belplan is nu nog leeg. De feestdagen voeg ik als stap 1 toe in het belplan. De tijdsgroep is nu toegevoegd aan de belplan. Je kan aan de rechterkant bij het pijltje nog kijken welke dagen daar zijn toegevoegd, dus 16, 17 april en donderdag 27 april. Voldoet de tijdsgroep daaraan, dan wil ik vervolgens dat deze uitkomt op een voicemail die ik al heb aangemaakt die heet voicemail feestdagen. Voldoet hij niet aan de tijdsgroep feestdagen. Dan wil ik graag dat hij mijn standaard openingstijden ingaat. Deze tijdsgroep was al aangemaakt. Binnen de openingstijden wil ik dat de binnenkomende telefonie uitkomt op mijn voice app. En als ik daar niet op kan nemen, dient hij uit te komen op mijn standaard voice mail. Wordt er ook niet aan de standaard openingstijden voldaan, dan moet die gewoon uitkomen op mijn voorsmail buiten de openingstijden. Op deze manier voeg je de feestdagen toe aan je belplan. Mocht je hier niet uitkomen en nog hulp hierbij nodig hebben, kan je ons altijd bereiken op 050-700-9920. Fijne feestdagen gewenst!